In deze video vertel ik over de fases van een online les in Microsoft Teams en dit is een update naar aanleiding van de eerder verschenen serie van 7 video's. Die video's zijn intussen hier en daar wat achterhaald en verouderd omdat er veel meer mogelijk is in Microsoft Teams. Daarom laat ik in deze video enkele nieuwe zaken zien, maar verwijs ik ook vooral naar de video's die ik over de nieuwe functionaliteiten al elders heb gepubliceerd. Ik begin bij de start van de les, de eerste fase, en daarin zijn er twee zaken die ik nog even wil benoemen. Allereerst de vergaderopties, die zijn intussen veel meer uitgebreid. Daarover heb ik een andere video gemaakt en je kunt in de beschrijving van deze video daar ook de link naar vinden. En verder is het zo dat de aanwezigheidslijst die je altijd tijdens de les nog moest downloaden, intussen ook gewoon in Teams in het kanaal te vinden is. Dat zal ik nu even laten zien. Ik zit hier nu in een kanaal in mijn klassenteam. Dit is het kanaal waarin ik de lessen doe. En in dit lessenkanaal uh, daar zie je ook hier steeds bij een afgesloten les, die ik dus eerder heb gegeven, dat er een aanwezigheidsrapport hier nu staat. Dus dat hoef je niet meer te downloaden terwijl de les uh, bezig is, of uh, aan het eind van de les, maar je kunt het dus gewoon hier altijd terugvinden. Dus dat is in ieder geval al een verbetering ten opzichte van de vorige video. In de volgende fase van een online les uh, gaat het om de voorkennis activeren. Daar liet ik wat zaken zien die nog steeds eigenlijk prima kunnen. Uh, bijvoorbeeld het gebruik van uh, whiteboard.fi. Uh, maar je kunt nu ook in forms, een forms poll, kun je een woordwolk gebruiken. En dat is ook wel een hele leuke functie om uh, mee te experimenteren. Je kunt uh, studenten dan een vraag stellen waarop zij kort kunnen reageren en hun reacties worden dan getoond in de vorm van een woordboek. Hoe doe je dat nou? Ik zit hier in mijn agenda in Microsoft Teams en ik heb hierin een les gepland. Als ik die les open, dan kan ik hier kiezen voor bewerken. En bovenaan kan ik daar een tabblad toevoegen. Ik heb dat intussen al gedaan, maar wil je dat toevoegen, het heet polls, dat zie je hier staan. Wil je dat zelf ook toevoegen, dan klik je op de plus. En dan kies je voor forms. En dan daarna nog één keer bevestigen. En dan krijg je er dus een extra tabblad bij. Dat heet polls. Als ik dat open, dan kan ik een, uh, een functie toevoegen. Waarbij ik bijvoorbeeld hier bij nieuwe poll maken. Een uh, meerkeuzevraag kan stellen. Tijdens de les. Een meerkeuzepeiling. Dat kan ook een meerkeuze toets zijn. Dus ook hier kan ik dus voorkennis bijvoorbeeld gaan toetsen. Um, en uh, de laatste, die is dus uh, vrij nieuw, dat is de woordwolk Paul. Als ik die aanvink, dan kan ik hier mijn vraag stellen. Dus ik wil bijvoorbeeld een nieuw onderwerp starten en ik wil eerst eens weten, wat weten mijn studenten daarvan? Dus ik vraag uh, bijvoorbeeld, wat weet je al van windenergie? Willekeurig voorbeeld. Um, deze vragen die krijgen de studenten op het scherm op het moment dat ik de les geef, maar uh, ik kan ook de reacties nog anoniem houden um, en ik kan andere uh, andere presentatoren in deze vergadering, andere docenten zou ik ook kunnen toestaan om dit te bewerken. Dat laat ik nu even voor wat het is. Ik klik op opslaan en op het moment dat ik de les dan start, hier zie je de conceptvraag nu staan. Als ik nu klik op deelnemen en ik start de vergadering. Dan zie je hier bovenaan ook het Forms Polls symbool, het icoon hier dus extra bij staan naast het symbool voor de breakout rooms. Als ik klik op Polls, dan zie ik daar die vraag terugkomen, die woordwolk die ik dus heb uh, aangemaakt en die kan ik nu starten. Als er anderen in de vergadering zitten, dan krijgen ze live deze vraag op het scherm. En ik zie uh, in de, aan de zijkant, in de chat, zie ik dan op een gegeven moment de antwoorden verschijnen. Je hebt nu geen uh, studenten in deze call zitten, maar je ziet dat, uh, hoe het er ongeveer uitziet voor de student. Zij vullen hier een antwoord in. Het liefst is dat één woord, want bij een woordwolk worden de woorden die het meest uh, genoemd worden, het meest ingevuld worden, die worden groot getoond. Dus dan heb je ook een goed beeld van, uh, van welke kennis er al is en wat de meeste mensen al weten. Um, en iedereen kan hier dus een reactie invullen en op verzenden klikken. Die woordwolk die verschijnt dan vanzelf in beeld. Dus dat is een leuke extra functie die erbij gekomen is als je voorkennis wilt activeren. Dan gaan we nu naar de fase waarin je instructie geeft. Als je instructie geeft, dan zou je daarbij natuurlijk prima je scherm kunnen delen. Het schermdelen was altijd in de vorige video in ieder geval, uh, verschenen die opties dan onderaan in je scherm. Intussen is dat helemaal gewijzigd. Ik heb daar ook een extra video over gemaakt, maar in het kort kun je eigenlijk meteen al zien, als je op de knop voor het schermdelen klikt, dat je allerlei nieuwe functies ziet, allerlei nieuwe mogelijkheden. En dat je hier bijvoorbeeld ook uh, PowerPoints kan kiezen, ook de inhoud van de camera dat wat nieuw is. En ook Microsoft Whiteboard, uh, ook een hele mooie functie om uh, vooral instructie mee te geven, maar ook om in samen te werken, te brainstormen. Ook Whiteboard heeft een enorme update gehad en daarover heb ik ook een nieuwe video gemaakt. Beide video's kun je vinden in de beschrijving bij deze video. Wat nog wel interessant is om te benoemen is dat je voordat je uh, je beeldscherm deelt ook nog kunt aangeven op wat voor manier je daar eventueel zelf bij in beeld wil zijn. Uh, je moet dan natuurlijk wel je camera ingeschakeld hebben en dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een indeling waarbij je zelf uh, een gedeeltelijk voor je PowerPoint in beeld bent of ernaast. En uh, dit is een soort van uh, nieuwslezers uh, uh, dus uh, veel nieuwe functies. Kijk vooral de andere video die ik daarover heb gemaakt. En datzelfde geldt dus voor Microsoft Whiteboard. De fase waar ik het langst bij stil zou willen staan, dat is de fase kennisverwerken. Want daar zijn eigenlijk de meeste verbeteringen in aangebracht als het gaat om samenwerken aan opdrachten. Maar ook het soort opdrachten wat je in Teams zou kunnen maken. Allereerst zijn er opdrachten bijgekomen, die noemen we leesvoortgang opdrachten. Uh, dat wil zeggen dat, uh, dat je studenten iets kunt laten voorlezen, ook voor de camera. Je zou ze ook iets kunnen laten presenteren uh, met een stuk tekst. Uh, en daar kun je dan vervolgens feedback op geven. Hoe dat precies werkt, dat kun je allemaal zien in een video die ik daar eerder over heb gemaakt. Kijk dus vooral ook in de beschrijving bij deze video. Verder is er voor het werken in groepjes uh, aan uh, verschillende opdrachten, kan je nu heel gemakkelijk de breakout functie, de breakout rooms gebruiken. Die breakout rooms kun je ook van tevoren intussen al klaarzetten, maar bedenk dan wel dat je die de vergadering, dus de les, uh, moet hebben ingepland uh, en niet live gestart, want dan kun je de breakout rooms alleen maar ter plekke instellen. Maar heb je dus een vergadering al gepland, dus een les gepland in Teams, in een kanaal bijvoorbeeld of via Outlook, dan kun je door deze te bewerken in de, uh, de Teams omgeving, kun je daar ook breakout rooms aan toevoegen. En dat zal ik nu even laten zien. Je ziet hier de agenda in Microsoft Teams en hier staat een les, die is ingepland. Als ik die open en ik klik op bewerken, dan kan ik hier nu nieuwe breakout rooms van tevoren al klaarzetten. Dat doe je bovenaan via de optie apart vergaderruimte, je ziet hem hier staan. En ik kan hier dus uh, eigenlijk hetzelfde doen als wat alleen tijdens de les kon. Je kan uh, de breakout rooms tijdens de les ook aanmaken door op een extra icoon bovenin te klikken. Maar hier kan ik nu al aangeven hoeveel ruimtes ik nodig heb. Ik klik nu even op 2. En ik kan via het volgende scherm ook al de deelnemers gaan toewijzen. Dus zo kan je voordat je je les überhaupt bent gestart al die breakout rooms instellen. Het laatste wat ik nog zou willen benoemen, dat is dat er ook groepsopdrachten nu kunnen worden ingesteld via de opdrachtenfunctie in Microsoft Teams. Die groepsopdrachten kun je toekennen aan één of meerdere studenten en die kun je of per groep van feedback voorzien, maar ook individueel. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat kun je weer zien in een video die ik hierover al heb gemaakt. Kijk dus in de beschrijving bij deze video. Bij de eerste vier fases van een online les heb ik nu wat updates gegeven en verwezen ook naar materiaal wat ik al eerder heb gemaakt. Bij de laatste drie fases, de terugkoppeling, het kennistesten en de afronding huiswerk, daar is eigenlijk niet zo heel veel veranderd ten opzichte van de video's die ik eerder maakte. Dus ik hoop dat deze update je weer verder heeft geholpen bij het online lesgeven in Microsoft Teams.